Na een jaar bouwen staan we hier uh, met een hele grote strik uh, achter ons. Ja, die Want... is zojuist doorgeknipt door de wethouder Bas Brekelmans. Tezamen met één huurder en één koper hier op het binnenterrein. Want we vieren vandaag een feestje. Want precies een jaar na de bouw, aanvangbouw, bouw, is de kantaten officieel opgeleverd. En uh, ja, uh, Van de Hulst en KBM zouden zichzelf niet zijn als daar niet een mooi feest naar gekoppeld wordt. Dus ik uh, draai even om, dan kunt u zien wat er uh, achter ons uh, zich afspeelt. Ja, leuk feestje. Was gezellig. En het is mooi weer vandaag. Leuke foodtruck. Het is 30 graden dus we hebben een barbecue erbij en uh, ja eigenlijk vieren we met de bewoners mee dat dit een zeer geslaagd project is geworden. Dus van harte gefeliciteerd met jullie mooie appartementen en uh, geniet ervan. En we wensen jullie heel veel liefde en heel veel woongenot in deze woningen. En gezondheid natuurlijk. Oké, okay, tot de volgende keer!